Uh, er is dus iemand uh, neergeschoten, mogelijk gewoon echt een liquidatie geweest. We hebben collega's erbij gevraagd voor een beter gv. Oh, nee. Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD SPD, morgen. En vandaag ga ik pak... Oh, wauw. Wow. <laughs> nee, die ging goed. Op pad met Wim. Normaal gaat hij goed trouwens. Normaal kan ik die intro wel soepeltjes... Uh, Spreken me nu ging niet, wat minder goed, maar we laten hem er gewoon lekker in zitten, want ja ik heb geen zin om, om nu te beginnen. Op pad met Wim met de Kamar met een fictieve motor. Ik zeg het alvast fictief, dat betekent dat hij in het echt niet bestaat. Ik zie de comments al komen en bestaat toch helemaal niet. Waarom rij je daar dan mee? Nee, dat klopt inderdaad. Ik heb geen idee wat voor motor het is, maar hij is van de kamar, want ja het staat erop, hè, koninklijke kamar c Dus het zal het wel zo zijn. Um, dit is blauw, je ziet het niet heel goed maar goed goed genoeg en hopelijk met schreden om mensen aan de kant te laten gaan voor ons stop is dit en ik geloof het volgen oh, oh, oh, oh. dit is en dan kunnen we nu achteruit Doen we moeten even nu Nee, we gaan niet naar die melding van dat nu kunnen we wel weer hey, en um, ik heb mijn We're controller uh, Xbox One controller heb ik uh, geïnstalleerd. Of geïnstalleerd, gewoon gekocht en uh, die gebruik ik nu. Hopelijk gaat dat goed. Ik weet het eigenlijk niet. Ik krijg de eerste melding. En jullie hebben misschien niet eens gezien, maar ik wel. Namelijk een, een jonge dame die hier staat te plassen. Hallo! Ik hoef het niet te zien, ik weet niet wat ik ben doen, maar dat is niet de bedoeling. <laughs> Wim zegt why? The fuck? are you pissing at this place? dat is uh, taalgebruik Wim um, mevrouw zegt ik heb er niet dat thuis gere... Hey, staan blijven! oh zegt de volging uh, of uh, OPS moet ik zeggen ik weet niet wat Wim is aan het doen maar hij doet het raar stoppen stoppen Kom op, ik ben met de motor mevrouw. Lekker man. Hé, hey, luister eens. Staan blijven. Staan blijven. Kom op. Dit is geweld, maar ik gebruik het. Oh, ik heb meerdere wapens. Stoppen nu. Kom op. Ik heb een taser en ik gebruik hem. Ik heb geen zin om namelijk te rennen. Je hoort het leren pakje van hem. Die leren schoenen of wat hij ook aan heeft. Hoor je gewoon. Hé. Hey. Hé hey, lekker man, je bent ondervallend zie ik. Met de. Hyundai met de normale kleur. Dus, uh, Ja, jij uh... mijn collega mag je even lekker gaan fouilleren, daar heb ik geen zin in namelijk. Gaat hij dat ik doen? Nou, in ieder geval, hé, hey, u bent aangehouden. Hij is aan het fouilleren denk ik. Oh, uh, cocaïne had ze bij een vliegtuig tikken dus zoals misschien op pad um, en nog wat maar ze gaan in ieder geval uh, mee naar het uh, bureau is het is en yeah. misschien zelfs met we'll deze beste heer ja kijk daar dat vind ik eigenlijk wel top aan deze mod want het het, het, het gaat toch oh, nog was mijn motor denk ik. die stond hier oh, nee. um, het gaat namelijk even normaal doen hè even rustig aan het gaat namelijk best ver, of ja, het, hè, je vraagt een transporteenheid en hij koppelt dan toch automatisch de eenheid die er al is. Dus je hoeft niet een tweede eenheid te laten komen. Dus dat is wel fijn. Dat hij dat doet. We gaan door. We hebben een suspicious person in Los Santos International Airport. Je blijft aanstaan uh, voor knippert hij wel Dan krijg je nou een melding van een uh, naakt persoon bij de metro hier beneden en ik heb dat laatst ook al een keer gedaan toen was ik geloof ik ook hier uh... en toen zei ik al, je kunt gewoon met zijn motor de trap af dus dat doen we ook gewoon het ja, is dus echt beneden zo te zien Nou, nu gaan we natuurlijk niet uh, hier de trap af, nu gaan we even met de voetjes en dit kan sneller dan netjes die trappen aflopen, dus dat gaan we even zo doen. En daar staat mevrouw. Nou nou, dat is een belediging. Dezezelfde situatie hadden we op dezezelfde plek al een keer eerder. En um, wij kunnen haar niet veel maken Ze heeft kleding aan Ik weet niet Ik weet niet. Ik ken oprecht de um, De uh, Wetgeving omtrent dit niet Want zij heeft dus gewoon Een bikini aan Het is niet mooi maar het, het mag um, Wat is dit Oh dit is vet Je kunt dus iemand Ik ga het gewoon eens proberen Mag ik eens dat gaan doen. Uh, controles laten doen. Om te kijken of iemand dronken is of niet. Dus dan moet ze recht lopen. En draaien. Als het goed is. En we terugkomen. Dus stel iemand wankelt. Oh dat is vet. Ik wist helemaal niet dat dat kon. Dat stond er toch niet, niet heel lang in. Oké. Okay. Goed. Helemaal goed. Goed gekeurd. Hé hey, mevrouw. Even het, uh, um, even het, het volgende. U we krijgen toch een melding van een mogelijk naak persoon. Misschien tot camera toezicht dat dacht. Um, ik ga je dan ook vragen dit gebied te verlaten. Uh, puur omdat de overlast is, het ziet er een beetje raar uit. Ik weet niet waar het toe moet, maar ga zo snel mogelijk naar uw locatie. Um, nogmaals, ik kan er verder niks maken, dus uh, denk ik. Toch? Uh, ze heeft een bikini aan, dat mag. Laat het even in de comments weten oprecht, ik weet het niet. Wat hier nou een wetgeving voor is. En dan AUB wel gewoon legit redenen en niet uh, allemaal uh, dingen dat je het ook niet weet. Want daar heb ik dan nog niks aan. Maar ik vraag me dat oprecht af. Kun je nou zo iemand iets maken en daarmee bedoel ik een bekeuring geven of niet? We uh, gaan even... Um. Ja we hebben kogelwerend aangetrokken Maar dat is politie Maar we hebben in ieder geval wel kogelwerend Wij gaan um, naar een melding Die een beetje in ons gebied is Eigenlijk niet Maar uh, er is dus iemand uh, neergeschoten Mogelijk gewoon echt in liquidatie geweest En we gaan even mee helpen zoeken Mogelijk samen met de politie Voordeel van een motor, je kunt hier lekker door het midden scheuren en niet frontaal op iemand klappen. Dit wordt een beetje krap, maar het kan gewoon. Hier ga ik even binnen doen. Nou ik had toch anders beter kunnen rijden. Dan gaan we hier wel gewoon. We laten sirenes even uit omdat we mogelijk toch nog een heterdaad kunnen krijgen. Onze taak is geloof ik eerst de slachtoffer zoeken. En mogelijk ook nog dan daarna de dader. Hier is. Nee, dat is niet de dader. Mogelijk ook wel. Oké. Okay. Mijn collega staat daar iemand.. Um... Aan de kanten zetten, daar zo. Misschien is dat wel al een verdachte. We gaan dus hier zoeken naar het slachtoffer. Als hij er is, het kan ook zijn dat er een nepmelding is. Of we zijn er net finaal langs gereden, dat kan ook. als ik de yellow circle moet geloven zou het ergens hier moeten zijn we gaan te voet even zoeken dan nou, gaat allemaal maar weer wapen er even bij Even goed aan het zoeken. Oh. Uh. Oh, hier. Oh, shit. Hallo. Meneer. Nou, ja, u bent getuige. Hallo, meneer. Ben u de melder? Uh, ja, meneer. Ik ben zo bang. Uh, zeg maar alsjeblieft wat is gebeurd. Um. Ja, ik kwam net terug van de winkel en ik zag een mevrouw gewoon mijn buurman neerschieten. Uh, heb je iets gezien bij die bij schutter? Uh, ze reed weg in een zwarte auto, nummerplaat 49 uh, UOG375. Collega's rijden hier ook al rond. Oké, okay. um, we gaan uh, zeker even uitkijken naar dit um, uh, naar deze dader. Bedankt voor de melding in ieder geval. Als uh, zeker wel graag uh, met spoed in ambulance te plaatsen. ...voor een slachtoffer van een uh, schietpartij. We hebben ook een uh, adres gekregen van mogelijke dader. Waar wij uh, eventueel... Uh, ...terecht kunnen. Hij nou, gaat ergens anders zijn. Nou, misschien kunnen ze zij dit lichaam hier op dit moment nu niet identificeren als slachtoffer. Daarmee bedoel ik um, um, als dode. Dus he, officieel is de ambulance ter plaatse. Ik blijf hier normaal gesproken ook bij, want he, het is een PD en alles. Uh, maar nu gaan wij toch even dat die dader zoeken. Op basis van. Uh, Stuurde niet lekker. Op basis van het kentekenplaat heeft het OC ons, of OPS moet ik zeggen, ik zeg steeds OC, maar dat ga ik nog vaker fouten, en vergeef mij. Heeft het OPS ons een adres gegeven, waar, hopelijk die dader is. Dat willen we vangen. Oh, oké, okay, mevrouw, ik wil uw handen zien waar ik ze kan zien. Of ja, ja, ik moet eigenlijk zeggen, ik wil dat u uw handen houdt waar ik ze kan zien. Reanimatie is niet geslaagd, slachtoffers officieel overleden. Goedendag, ben u de eigenaar van die zwarte auto? Ja, ik zie hem niet. Oh, oké. Okay. Ze zegt ja, dat klopt, maar ik heb hem nu maar gezien sinds gisteravond. Dat klopt, ik moet zien die auto hier niet staan. Is hij dan gestolen? Nee, ik denk dat mijn um, zus hem heeft uh, gepakt zonder mijn toestemming. Waarom? Nou, wij hebben net uh, een uh, moord gezien. En uw voertuig is daar weg Of een, een melding van de moord gehad. En een voertuig is daar weggereden. Oh, dat is jammer, zeg. <laughs> um, nou, ik wou dat ik je kon helpen. Nou, dat kun je op zich wel. Even. Target vehicle license oh. 4, uniform, Oscar. Voertuig rijden ze inmiddels daar ja nu is het echt een uh, race tegen de klok of eerder een race uh, tegen het uh, slachtoffer of uh, verdachte moet ik zeggen niet slachtoffer het slachtoffer is dus helaas overleden we hebben uh, daadwerkelijk dus te maken met um, doodslag, moord en liquidatie dus ook want het is gewoon zo geschoten we gaan even weer blauw erop gooien heel hard rijden. Laatste locatie van het voertuig is hier. Elk zwart voertuig wat wij treffen. Dat gaan we nu even controleren. Oh wees. Ons Langsgereden denk ik. Oh, hij gaat snel. Oh, op de snelweg. Denk ik. Ja. Hoe kom ik daar? Hoe kom ik daar? Hoe kom ik daar? Via hier en dan zo en dan zo en dan zo. Oh, let op. Oh, oh, een paal. Huh? Oh nee hè. Huh? Ah oh jawel, toch wel. Oké, okay, nu moet ik even gaan kijken. Nu ga ik hier rechtdoor. Ik ben even tegen mezelf aan het praten hoe ik daar bij, bij die verdachte gekomen. Die rijden dus op de snelweg. En ja, dan kun je snelheid maken als je daarop rijdt. We gaan hier links op. Ja, ik heb het al eens eerlijk gezegd. Zeg het nu weer, die motoren daar kun je hier absurd hard mee rijden. In GTA en je kunt daar een bocht mee maken. Ik kan gewoon naar links, naar rechts, hoe hard ik wil, maar dan is uit hoe hard ik rij. Eigenlijk zwaar onrealistisch, maar het kan dus wel. Nou, Hij is mogelijk hier eraf gegaan. We gaan het daarop gokken. En dan zouden we dus hier naar links moeten zijn gegaan. Nee toch niet? Hij is weer. Hij is toch doorgereden, dan kunnen wij gelukkig hier de snelweg naar op. Uh, uh. Maar mag toch hopen dat er de C, OPS sorry, en misschien nog C toch inmiddels heel veel voertuigen mee heeft aangestuurd bij dit incident. Zodat wij met z'n allen zitten uit te kijken naar dit voertuig. Waar je nou? Hier ja, ergens. Het... Het is deze hier, het is hier. Die gaat niet aan, Iedereen gaat voor mij aan de kant behalve deze. We hebben collega's erbij gevraagd voor een BTGV. OPS bij deze BTGV gaan we zo meteen starten indien collega's bij mij ter plaatse zijn. Ik hoor ze achter mij naderen. Ze staan inmiddels naast mij het betreft uh, DSI. Onopvallend. Ja, hé. Ik uh, zou niet dat je uitstappen. Handen omhoog. Achteruit lopen, heel goed man. Hey. Schoten gelost, schoten gelost. Ja, bij elke verdachte weging wordt er geschoten bij een BTGV. Laat dat even niemand verder aan het voertuig. Staan blijven. Het gaat helemaal fout. Ze heeft best veel schot wonnen. Stoppen! Vuurlijnen. Zo! Ja nu is hij dood. Ja zie je, die had een vuurwapen bij en niet zo kleintje ook. Hi dude, it's showtime. Oké, okay. uh, eenmaal dood. Goed. Uh, het was lang rijden, maar zo heb je ook een redelijk lange video. En nu uh, was er uh, het een en gebeurd in deze video. Uh, maar weinig met kamar. Nu ga ik het goed maken door binnenkort zeker nog een keer anders de motor te pakken. Uh, deze, en dan maken we binnenkort nog een video van uh, Motor met Kamar. Voor nu ga ik er vandoor, het is laat in de avond. Ik ga nog even lekker tv kijken, en ik denk dat de video lang genoeg is. Dus ik uh, zeg bedankt voor het kijken, vond je een leuke video, dan het blauw achter. En uh, tot de volgende, doei.